Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack, hop, kom maar, hop, goed zo Blackjack, kom maar Joyce, oh Joyce, kom maar Joyce, wat een nattigheid! hé Joyce, kom maar Joyce, je mag hem helemaal hebben Joyce, als je niet laat vallen, dan ben je hem kwijt. Hoi, oh George. Ja, Blackjack moet ook nog een wortel. Kijk eens, Blackjack. Of zal ik eerst aan de bel. Ik geef eerst aan de bel. Hop, kom, hop. Hop, kom, hop. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Hé, hey Roosje. Hé, hey Roosje. Oh, Roosje. Kom maar, Joyce! Hé, Blackjack! Geen rollen, Blackjack! Kom maar, Joyce! Nou, Roosje, een klein stukje mag je nog. Hop, kom maar! Hop! Oh, Roosje! Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! Pak hem bij Joyce! Oh, Joyce, laat het liggen! Oh, je wou de helft aan Black Blackjack geven? Ja, dat kan. Hé, Joyce. Ho, Joyce. Nu is alles op, Joyce. Hé, hey, Black Jack. Goed zo, Eetjes! Eetjes! Oh, Ho, Eetjes! Hé, Black zo Goed zo, Black Jack. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Annabel. Goed zo, Joyce! Oh, je gaat rollen Joyce! Ho, Joyce! Het is onze onstuurschijnlijke, steile helling! Ho, Joyce! Ho, Joyce! Goed zo, Joyce! Hey, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack!